Welk muziekstuk of nummer luister jij het meest? Oeh, ik luister alle soorten muziek, dus um, het meest. Misschien de cello suites van Bach, maar uh, Case Choice, een beetje nostalgisch blijft ook nog wel een uh, favoriet. <laughs> Wat had ik graag uit willen vinden? Hmm, vleugels, zeg maar, zodat ze werken voor een mens. Ik zou toch nog steeds wel willen weten hoe het is om te vliegen. Dat is een leuke. Als je een aantal maanden in quarantaine zou moeten, wat neem je dan mee? Maximaal drie dingen. In elk geval mijn notitieboek. Um, ik weet niet of de hond als een ding telt of niet. maar In dat geval ook de hond. Dan ben ik niet alleen in quarantaine. <laughs> en dan... Um, nou ja, bij dat notitieboek hoort een pen of een potlood, dan zit ik aan drie. Welk talent had je graag willen hebben? Hmm. Ik was graag muzikaal geweest. Omdat uh, muziek is zo'n directe. Schrijven heeft altijd iets indirects. Je werkt toch met je hoofd, vooral. Terwijl muziek, dat is direct. Fysiek ben je bezig, dat is, uh, je voelt het ritme echt hier. En schrijven is ook iets wat je toch vooral alleen doet. Terwijl als je muzikant bent, dan nou ja, waar je ook bent, ongeacht welke taal je spreekt, uh, je bent onmiddellijk in gezelschap. Dus ja, muzikaal, dat was ik wel graag geweest. En waarom wilde je dit boek schrijven? Nou ja, Verdwijnpunt was een boek waarvan ik eigenlijk niet anders kon dan het te schrijven. Daarom ben ik er ook uh, tien jaar op de een of andere manier mee bezig geweest voordat het uiteindelijk verscheen. Um, het lag zo dicht bij me. Het, uh, verdwijnpunt gaat over de gevolgen van geweld uh, en hoe dat je kan isoleren. Um, en ja, dat lag zo dicht bij me dat ik er eigenlijk niet, niet over kon schrijven. Is Verdwijnpunt je meest persoonlijke boek geworden? Uh, wat en wie wil je ermee bereiken? Um, nou ja, aan de ene kant is het mijn meest persoonlijke boek. Um, ja, want het gaat over mijn eigen ervaringen. Mensen hebben wel gevraagd achteraf van waarom heb je er geen fictie van gemaakt? Um, dat vond ik eigenlijk een hele gekke vraag. Want ik heb wel veel romans geschreven eerder. Maar dit is niet een onderwerp waarover... Ja, waarvan ik fictie zou maken, want dat zou ik ook op een bepaalde manier laf vinden. Um, dat je je dan altijd erachter kan verbergen van, eh, ja, maar het is maar fictie. Dus ik denk, ja, het is op een bepaalde manier het meest persoonlijke boek, omdat het, een schrijver gebruikt altijd zijn ervaringen, maar hier um, ja, gebruik ik ze zonder er fictie van te maken. Wat en wie wil je daarmee bereiken? Ik heb zelf heel veel gehad aan... De paar boeken die ik kon vinden waarin op een eerlijke manier werd geschreven over pijn. Want we praten wel over slachtoffers, maar dat... we praten zelden eerlijk over pijn. We vinden het moeilijk, denk ik, als maatschappij um, om in de buurt van mensen met pijn te zijn. Om echt te luisteren. Om uh, niet te snel met een advies te komen bijvoorbeeld. Of, uh, of met je eigen ervaringen. Um, nou ja, dus dat. Dat zijn denk ik de mensen voor wie het boek geschreven is. Het echt eerlijke antwoord is dat het altijd heel gek is om een boek in handen te hebben... Um, en waar je zo lang aan hebt gewerkt. En op, op een bepaalde manier is dat fysieke boek best ver weg van, van je werk als schrijver. Hè, zeg maar. Als je achter de laptop zit en in dat verhaal zit uh, en, en er zelf aan het werken bent. Um, en zodra er een fysiek boek is, is het in de buitenwereld en um, ja, krijg, je, krijg je reacties van mensen en dat is bij zo'n persoonlijk boek is dat natuurlijk nog, uh, nog een stuk enger dan bij een roman waarbij, ja, waarbij het fictie is um, maar tegelijkertijd is het wel heel mooi om te horen hoe het uh, ja hoe het mensen raakt hoe het mensen iets geeft um, want dat is uiteindelijk waarom ik ja waarom ik ervoor heb gekozen om het ook uit te brengen om het niet alleen voor mezelf te schrijven, maar om er een boek van te maken.